Als je zelf een enquête, vragenlijst of formulier wil maken, dan kun je dat doen in Google Forms of Google Formulieren. Om daar te komen ga je naar Google Drive, dat is drive.google.com en daar kun je inloggen met je Google account. Zodra je bent ingelogd bij Google Drive, zie je alle documenten die je online hebt staan in Google Drive. Voor deze instructievideo zal ik even een nieuwe map aanmaken om te laten zien hoe je daar een formulier in kan plaatsen. Ik kies voor nieuw en dan map. Ik geef de nieuwe map een naam en ik klik op Maken. De map komt in de lijst erbij te staan en die open ik door erop dubbel te klikken. En ik zit nu in de map. Ik zie dat ook bovenaan in het kruimelpad. Ik ga een formulier maken. Ik kies weer voor Nieuw en ik kies onder de optie Meer voor een Google Formulier. Ik kom op deze pagina terecht van een naamloos formulier. En het eerste wat ik ga doen is mijn vragenlijst een titel geven. Dat doe ik door te klikken bij de titel en de titel in te vullen. Als ik de titel heb ingevuld, zie ik dat ook linksbovenin de titel van dit formulier, van dit document in Google Drive, dezelfde naam krijgt. Standaard als je een nieuw formulier start, staat er één lege vraag al weergegeven die je kunt aanpassen. En dat is in dit geval een meerkeuzevraag. De eerste vraag die ik straks wil stellen is echter wat de naam is van degene die mijn formulier gaat invullen. Dus ik verander de type van de vraag van meerkeuze naar tekst. En ik verander de vraag in wat is je naam? Vervolgens klik ik hieronderin op gereed. En de eerste vraag van mijn enquête is een feit. Tijd om de tweede vraag toe te voegen. Ik wil ook weten hoe oud degene is die mijn formulier invult. Ik ga dus een item toevoegen en ik kies voor tekst. En ik vraag, wat is je leeftijd? Om ervoor te zorgen dat respondenten hier echt een getal invullen, ga ik naar geavanceerde instellingen. En dan kies ik voor gegevensvalidatie. En dan geef ik aan dat het getal... Een geheel getal moet zijn. En ik verplicht de vraag. Gereed. Omdat ik de vraag heb verplicht, komt er een sterretje achter de vraag. Ik wil ook dat ze verplicht hun naam invullen. Dus ik wil deze vraag nog bewerken. Ik klik er weer op en ik vink aan verplichte vraag. En ik zeg gereed. Nou, heb ik al twee vragen in mijn enquête. Maar het moet natuurlijk gaan over James Bond. Dus ik moet maar eens een vraag invullen over James Bond. Weer een item toevoegen en ik kies voor meer keuze. En ik vul een vraag in. Bij de meerkeuzeopties kan ik de verschillende antwoordalternatieven neerzetten. Als ik alle antwoordalternatieven heb ingevuld, dan kan ik ook hier kiezen voor verplichte vraag en ik klik op gereed. Zo ziet mijn enquête er tot nu toe uit, maar ik heb maar twee verschillende vraagtypes tot nu toe gebruikt. Google Forms heeft meer opties dan dit. Je hebt een aantal algemene vraagopties die je kunt kiezen, een paar geavanceerde vraagopties die je kunt kiezen en verschillende dingen die je kunt toevoegen voor de layout. Op deze manier kun je veel verschillende vragen en media invoegen in je vragenlijst. Ik zal voor deze instructievideo nu een aantal verschillende soorten vragen invoegen. Door verschillende soorten vragen in te voegen kun je verschillende soorten data verzamelen. Maar je kunt Google Forms ook gebruiken om een soort quizvragen te stellen. Dat laat ik zien door een afbeelding in te voegen en daar een vraag bij te stellen. Ik kies bij item invoegen voor afbeelding en dan kun je zelf afbeeldingen uploaden of afbeelding van het internet gebruiken. Je kunt een afbeelding een titel geven, maar dat hoeft niet. Ik kies nu onderin voor gereed en ik voeg een nieuw item toe, namelijk een meerkeuzevraag. Door dus zo'n media met vragen te combineren kun je een multimediale quiz maken. Maar ik zit ondertussen nog steeds aan de achterkant van mijn enquête te werken en ik ben ook wel benieuwd hoe nu het formulier eruit ziet als ik het ga doorsturen naar anderen. Bovenin heb ik een aantal knoppen. Waaronder de knop live formulier weergeven. En als ik die aanklik, dan opent zich in een nieuw venster hoe het formulier, hoe de enquête eruit ziet als ik het doorstuur. En daar zie je dus de velden staan die ik net heb gemaakt, evenals de vragen. En onderaan zit de knop verzenden. Nou vind ik dat het eruit ziet als een nette enquête, maar ik vind hem nog niet echt passen binnen de hele James Bond stijl. En dat betekent dat ik dit thema van dit formulier wil gaan aanpassen. Ik klik even dit venster weer weg. En ik kies bovenin voor Thema wijzigen. Aan de rechterkant komen allerlei standaard thema's die zijn voorgeselecteerd in Google Forms. En door daarop te klikken kun je eenvoudig de enquête een andere look en and feel geven. Geen van deze thema's vind ik eigenlijk echt goed passen bij James Bond. En dat betekent dat ik mijn eigen thema ga aanpassen. Dus ik selecteer het standaard thema en ik kies voor. Aanpassen. In het menu krijg ik dan allerlei opties om elk onderdeel van het formulier te wijzigen. Als je wijzigingen aan het thema hebt aangebracht en je bent tevreden met hoe het eruit ziet, dan kun je verder werken aan de vragen. Je kunt continu pendelen tussen werken aan de vragen en het thema aanpassen door de knoppen bovenin. De enquête begint nu aardig vorm te krijgen, maar ik wil nog even iets gebruiksvriendelijker maken. Dat doe ik door de enquête op te knippen in meerdere pagina's. Dat doe ik door onderin te gaan naar item toevoegen en te kiezen voor pagina einde. Ik wil de algemene informatie over de respondenten scheiden van het deel van de James Bond vragen. En dat betekent dat ik op een tweede pagina de James Bond vragen wil hebben. De tweede pagina noem ik dus vragen over James Bond. Ik klik op gereed en dan kan ik dat onderdeel vastpakken, net als alle onderdelen binnen Google Forms. En die kan ik slepen naar de plek waar de vragen van James Bond beginnen. Even kijken, hij staat niet helemaal goed. Leeftijd moet nog onder naam. Dat is pagina 1. En dan start pagina 2 met vragen over James Bond. Ik wil ook nog de quiz op een aparte pagina. Dus ik voeg nog een pagina einde toe. En die noem ik quiz. Gereed. En die sleep ik boven de foto. Zo heb ik drie pagina's gecreëerd. Achter de schermen ziet het er nog steeds gewoon uit als een lange lijst. Maar als ik ga naar live formulier weergeven in het tabblad, dan zie ik hoe de anderen het zien. En dan zie je dus eerst op de eerste bladzijde je naam. Daar kun je je naam invullen. Je kunt ook je leeftijd invullen. Let op, hier had ik dus aangegeven dat je cijfers moet invullen. Als ik dus tekst invul, dan accepteert hij dat niet. Het moet een heel getal zijn. Dus ik vul daar mijn leeftijd in. Ik ga door en dan kom ik op de tweede pagina. Ook daar moet ik selectie maken. En ik ga naar de laatste pagina. En deze verklap ik even niet. Zo kun je hele mooie vragenlijsten samenstellen. Uh, nog twee dingen die ik eruit wil lichten. Hier bovenin en onderin heb je wat formulier instellingen. Je kunt er dus voor kiezen om een voortgangsbalkje te laten zien en om een login toe te voegen. Licht me net aan hoe gebruiksvriendelijk je het wil hebben. En onderin heb je ook een paar opties. Um, een bedankje dat je kan schrijven wat degene die de vragenlijst voor je hebben ingevuld automatisch te zien krijgen. Die kan je aanpassen. En je kunt hier ook een link opnemen naar resultaten van anderen. Je kunt hier dus zelf aangeven welke informatie je daar wil gebruiken. En als je vragenlijst dan klaar is, dan kun je hem dus delen met anderen. Dat kan op twee manieren. Je kunt het formulier verzenden. Rechtsbovenin via de blauwe knop kun je een link krijgen die je kan doorsturen naar anderen. Je kunt ook voor de korte URL kiezen. Kan je ook versturen, via sociale media kan, of via specifieke e-mailadressen. En dan krijgen die mensen netjes het formulier te zien wat ze moeten invullen. Dat is de eerste optie. Een andere manier om het formulier uit te wisselen met anderen is om het op een website of weblog te plaatsen. En dat kan je doen door onder bestand te kiezen voor insluiten. En dan krijg je een HTML-code die je op een weblog of een website kan plakken en dan wordt het formulier geembed op die site. Het laatste wat ik wil laten zien is waar dan de antwoorden terechtkomen van de mensen die de vragenlijst invullen. Dat is ook in Google Drive. Ik ga even terug naar het tabblad van Google Drive en daar zie ik dat in deze map nu twee bestanden staan. Ten eerste de enquête die ik heb gemaakt. Uh, als je die opent dan kan je dus verder werken aan die enquête en daaronder zie je een spreadsheet van Google en daarin worden de reacties verzameld. Als je die opent dan opent zich een soort Excel en dan zie je dus een grote tabel met bij elke kolom de vraag die je gesteld hebt en de antwoorden die zijn gegeven. Nou, hij is nu nog geen een keer ingevuld dus er staan nog geen antwoorden in maar elke keer als er een antwoord wordt gegeven dan komt hij hierin terecht. Zo kun je dus heel makkelijk achterhalen wie, wanneer, wat heeft gezegd. Dat zijn zo'n beetje de basisvaardigheden om met Google Forms aan de slag te gaan. Heel veel succes bij het maken van prachtige enquêtes, vragenlijsten en formulieren.